Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video vandaag. Gaan we crazy cake maken. Het is een hele gekke soort taart, omdat er geen melk en geen eieren in zitten. Wat heb je nodig? Drie kopjes bloem, En twee kopjes suiker, en een theelepeltje zout, een zakje bakpoeder, een zakje vanillezuiker. een half kopje cacao poeder, een kwart kopje zonnebloemolie twee lepels appelazijn, twee kopjes water voor de glazuur, poedersuiker en cacao. We gaan beginnen met alles door elkaar heen mengen. 2 azijn Nu moet er water erbij Nu doe ik de olie erdoor, dan ga ik daarna alles heel goed mengen. Ik heb alles helemaal goed geroerd. Nu doe ik hem in een oven. De slag kan lekker aflikken, want er zitten geen rauwe eieren in. 35 minuten in de oven, op 175 graden. De taart is aan het afkoelen, ondertussen ben ik bezig met uh, het, het sausje erop voor te maken. En er moet ook een beetje water bij.